Die afvonden de Is die wel erg nodig? Of kunt u de tandheidskosten beter voor eigen rekening nemen? Wij weten het al. Dit was de Heere Zorgtip van deze week. Tot de volgende keer.